Het Robotics Rehabilitation Research Center of BRRC is een nieuw labo van BrewBotix en de onderzoeksgroep Rehabilitation Research. Dit labo is een state of the art, interdisciplinair innovatiecentrum voor bewegingsanalyse en revalidatie technologie. Het BRRC is het resultaat van een jarenlange samenwerking met verschillende partners van de BrewBotix groep. Het is centraal gelegen dicht bij het Universitair Ziekenhuis UZ Brussel op de VUB Health Campus. Ons primair doel is om het fysiek functioneren te verbeteren door middel van mensgerichte, technologieondersteunende revalidatie. Het lab is uitgerust met state-of-the-art meetapparatuur, waaronder een Vicon mock-up bestaande uit 14 infraroodcamera's, 2 RGB-camera's, drie ingebouwde antikrachtplaten, een 16-kanaals Cometa-EMG-toestel, maar ook bijvoorbeeld een gate systeem een self-based loopband en een Metamax-gasanalysesysteem. Dit alles gebruiken we voor onderzoek met onder andere het EXO- en gangrevalidatie exoskeleton maar ook met augmented en virtual reality brillen in de revalidatie. Het BRRC stelt ons in staat om onze expertise op het gebied van revalidatietechnologie te verbreden. We staan open voor samenwerking met academische, maar ook met commerciële partners. We focussen ons enerzijds op onderzoek met commerciële revalidatierobots en technologieën, maar ook met revalidatierobots en revalidatietechnologieën die ontworpen zijn in samenwerking met onze eigen robotics-collega's van de ingenieursafdelingen.